In deze filmpjes ga ik je aan de hand van een aantal vragen laten zien hoe Eduarte werkt. Allereerst ga je naar het intranet van ROC Midden-Nederland. Vervolgens klik je op de wafel en ga je naar het icoontje van Eduarte en klik je deze open.